welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag deze opengewerkte stokjes haken en dit is echt heel leuk maar je kan hier van alles mee maken dan moet je zelf uh, maar uh, ja bekijken wat je wil maken want dit is een steek ja, die kan je gewoon heel veel gaan gebruiken uh, zelf maak ik hier een tas van gewoon zo'n lekkere tas die je meeneemt uh, uh, met uh, ja, als je eventjes uh, wat nodig hebt, maar uh, ik wil eerst iedereen hartelijk bedanken voor het kijken naar alle video's want het stimuleert echt enorm van alle reacties die ik krijg en uh, ja dat mensen toch zeggen van ja als het zo makkelijk is ja dan kan ik het ook en het is het maar net uh, ja dat je goed luistert naar de uitleg maar ook goed kijkt en veel oefent maar ik wil echt iedereen hartelijk bedanken want ik vind het zo leuk dat mijn kanaal zo goed loopt dat had ik echt nooit verwacht maar we gaan beginnen met deze opengewerkte stokjes. stokjes is echt heel leuk om te leren en ik zal even heel rustig vertellen wat je nodig hebt en ik zal hem nog even heel goed laten zien zodat je weet van uh, ja wil ik deze leren en uh, hoe ziet hij er dan uit Kijk, het zijn allemaal gewoon stokjes die zo als een blaadje over elkaar heen liggen. Dan zitten zes stokjes tussen en dan begin je weer hier aan een soort blaadje. En ik heb deze rond Maar goed, we gaan nu vertellen wat je nodig hebt en dan uh, kunnen we gaan beginnen. Ik heb nodig. Um, ja ligt eraan wat je gaat maken maar je hebt natuurlijk oranje wol nodig ik heb hier de Saskia van 1 euro bij de vibra maar die kan ook van de zeeman zijn of wat dan ook je kan ook dure wol pakken het is maar net uh, wat je graag wil haaknaald nummer 6 een centimeter een stopnaald en een schaartje en dan begin je de patroon is deelbaar door 13 dus we gaan nu opzetten met oranje pak ik even deze bol en ik leg alles eventjes netjes weg opzet lusje En de steek is deelbaar door 13. En als je de zijkant dan nog um, een rand wil haken, of tenminste de rand voor de zijkant is 6. Maar dan zie je eigenlijk pas als je het patroon aan het maken bent. Dus het is elke keer 13, 13, 13 steken. Dus we beginnen met de eerste 13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 en ik doe dit nog zo 4 keer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 en de volgende is de derde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 en de laatste 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dus ik heb 4 keer 13 losse opgezet. Dan ga je nog 6 lossen 1 2 3 4 5, 6, nou pak ik even patronen bij en dan leg ik even uit waarom dat we dit zo doen. 6 zijn het stokjes, en als je het hele patroon zo pakt, dan is dit 13. En als je dus aan de zijkant nog een rij stokjes hebt, daarvoor hebben we die 6 stokjes. Dus het patroon is 13, en aan de zijkant is 6 stokjes. Dat hebben we nu gedaan. en dan doe je nog drie lossen voor de begin toer voor het begin stokje, dan gaan we nu 6 stokjes maken of, we zijn nog met de eerste toer, sorry we gaan alleen maar stokjes maken dus de hele toer, de eerste toer maken we af met stokjes dus de eerste toer is alleen maar stokjes en dan zie ik je daar ook weer terug we zijn nu op het einde van de toer met stokjes kijk nou heb je eerste toer met stokjes heb je af dan gaan we naar de volgende toer met drie lossen en dan keer je je werk En dan gaan we in elk stokje. Dan pakken we deze en we tellen deze beginlossen mee. En dan gaan we in totaal zes stokjes, dus dit is al het tweede. 3 4 vijf. 6 stokjes 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nu gaan we twee lossen doen 1, 2 en we gaan er 3 overslaan. Dus we steken in de vierde in 1, 2, 3 en we gaan in die vierde insteken en daar doen we 3 stokjes in diezelfde steek 1, 2. 3, dan een losse en dan weer drie stokjes in dezelfde steek 1, 2, 3 kijk dan heb je al een waaiertje met een losse tussen en dan gaan we weer twee lossen doen en dan steken we weer in, in de vierde 1 2 en dan slaan we 1 2 3 over en in die vierde hier zetten we weer een stokje en dan gaan we weer even nadenken 6 stokjes maken 2 3 4, 5, 6 en dan is dit al het resultaat dit is al toer 1 dan gaan we nog eventjes verder oefenen 2 lossen je steekt in de vierde in 1 2 3 in de vierde steek van de vorige toer en dan zet je drie stokjes in dezelfde steek dan een losse en dan weer drie stokjes en dan weer twee losse en dan slaan we weer drie stokjes over 1, 2, 3 en dan in die vierde, dan gaan we weer een stokje en dan doen we zes stokjes op het voorgaande stokje twee lossen. 1, 2, 3 overslaan en in de vierde gaan we weer een groepje maken van 3 stokjes in dezelfde steek, een losse en weer 3 stokjes en twee lossen. En zo maak ik heel toe 2 af. 1, 2, 3, en in de vierde weer 6 stokjes. Twee lossen. 1 2 3 overslaan en in de vierde steek gaan we weer een waaiertje maken 3 stokjes 1 losse en 3 stokjes in dezelfde steek en 2 lossen ik probeer bij elke video ook een ondertiteling te maken zodat um ja, zodat je gewoon even als je de video stopzet, dat je ook kan lezen hoeveel stokjes dat dat, dat ik zet en dan kan je altijd zien um, die ondertiteling door rechtsboven in je scherm hierboven ergens, daar zitten drie puntjes boven elkaar en als je die aanklikt dan kan je zien Nederlands ondertiteld maar ik schrijf als ik hem zelf ondertiteld heb dus mee getypt, uh, elk woordje typ ik dan uit en dan zet ik daar ook Nederlands en dan zet ik daar de steek bij dus dit zijn de ik noem dit de open stokjes en uh, soms heb ik de ribbelsteek en dan moet je die ondertiteling aanklikken en ik ben nu ook bezig met Engelse tekst um, maar dat, daar ben ik nog niet helemaal mee klaar maar die kan je ook aanzetten nu gaan we weer even verder met deze steek met de opengewerkte stokjes. We hebben nu twee lossen gedaan: 1, 2, 3. Overslaan in de vierde steek en dan weer een stokje op de volgaande toer, 6 stokjes: 1, 2, 3, 4, 5. 6 stokjes ja ik heb hier het beginstokje. dus we maken deze even zo af dus dit zijn er 7 dan moet je wel hier aan deze kant 7 stokjes aanhouden tenminste begin stokje en dan nog 6 dus we gaan weer 3 lossen doen keer je weer je werk en dan gaan we naar toer 3 dan gaan we weer zes stokjes maken op elk stokje 1, 2, 3, 4, 5, 6 kijk dan kom je bij dat waaiertje aan en nu gaan we niet het stokje uh, we moeten eigenlijk een relief stokje pakken, niet hieronder, maar we draaien het werk en we pakken hem aan deze kant, en je slaat natuurlijk eerst om, want die moeten drie stokjes opkomen, en we doen het vaker hoor, dus uh, ik zal het dadelijk uh, nog, nog een keer uitleggen. En dan draai je werk weer zo open en dan zet je weer drie stokjes hier in die grote opening dan doe je een losse en je doet weer drie stokjes in de grote opening en dan pakken we dit stokje, daar draaien we, je haalt je draad om, je steekt in en je zet daar ook weer drie stokjes in, kijk, en dan krijg je echt een mooi waaiertje, en dan doe je weer twee lossen. En dit is toer 3, en ik zal het voorbeeld er nog even bij pakken, en ondertussen even gaar aanpakken. Nou, het voorbeeld. kijk je ziet al hoe mooi die stokjes eigenlijk er al op liggen en dat doe je door inderdaad um, dit stokje daar drie stokjes op te zetten dan in de grote opening drie stokjes een losse drie stokjes en in dit gewone stokje zet je ook drie stokjes op maar we gaan nog een paar keer oefenen ik zal daar nog een twee toeren met wit doen, of anderhalve toer, want het denk ik dat al genoeg is. Maar we kijken wel hoe ver we komen. We hebben net twee lossen gedaan, en nu gaan we weer zes stokjes zetten: 1, 2, 3, 4, 5, 6 op elk stokje, op elk voorgaand stokje: 1, 2, 3. 4. 5. 6 2 lossen En we gaan dit stokje niet zo, maar vanaf de andere kant. Dus je draait een beetje je werk. Je pakt dit stokje op en je zet daar drie stokjes in. 1. 2 3 Dan leg je werk weer zo recht, dan doe je weer 3 in de grote opening: 1-2-3. 1, 1 lossen en weer 3 stokjes in diezelfde opening. En dan zie je weer op onder dit stokje ga je door. Dus je draait je werk een beetje. Je houdt met je duim of met je wijsvinger doe je het werk een beetje weg. En dan pak je dit stokje. Daar ga je onder door. Dus dan moet je echt goed. Of je trekt hem een beetje uit elkaar. Maar daar ga je dus. Oh, en ik heb te veel omgeslagen. Nog een keer opnieuw. Eén keer omslaan in dit stokje. Daar ga je 3 stokjes zetten, en ik heb me aangewend om meteen twee lossen te pakken. Kijk, dan ben je klaar met weer deze opengewerkte stokjes, noem ik het maar. Want ik wist ook niet goed hoe ik deze steek moest noemen. Dan weer 6 stokjes. Op de voorgaande stokje elke keer een stokje. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Twee lossen. En nu gaan we weer in dit laatste stokje niet zo, maar aan de andere kant erin, daar gaan we weer 3 stokjes op zetten 1, 2, 3 dan richt je weer het werk en dan zet je weer 1, 2, 3, 1 losse en weer in dezelfde opening drie stokjes en dan gaan we weer dit stokje pakken en daar zetten we weer 3 stokjes op 1 2 3 en 2 lossen en nu hebben we al drie boogjes af of drie waaiertjes, zes stokjes, één, twee, drie, vier, vijf twee losse en weer drie stokjes. Op dat stokje van de, op dat laatste stokje van de toer twee, dan weer drie in de grote opening. dan één losse en weer drie stokjes in de grote opening even wat garen pakken en nu weer in dit stokje drie stokjes en twee lossen. Ik zal even het voorbeeldje erbij pakken. Kijk, het begint al echt op het voorbeeld te lijken. Ik heb deze toevallig wel in het rond Dat vind ik altijd heel fijn. Maar nou, dat is maar net wat je wil maken. En weer zes stokjes op de voorgaande stokjes. Twee, drie, vier, vijf, zes. En dan gaan we keren, maar ik ga even nu een bolletje wit pakken en nu herhalen de toeren zich vanzelf, dus je begint weer vanaf toe twee hetzelfde te doen, maar we gaan eerst even een ander kleurtje pakken: 1, 2, 3 omhoog en we keren het werk. Ik knip even de oranje af, maar als je verder wil met je werk, ja, dan hou je de draad gewoon in je werk. En nu gaan we weer toer 2 pakken, even goed vol pakken dat we vooruit kunnen. We gaan weer op elk stokje een stokje zetten. twee. Deze telt mij een, twee, drie, vier, vijf, zes. Twee losse en nu gaan we toer 2 pakken en dan pakken we bovenin dus we hebben hier eigenlijk 3 stokjes hier drie stokjes en in het midden hebben we een losse en daar zetten we nu weer gewoon 3 stokjes in 1 2 3 1 losse en met 3 stokjes en weer twee lossen en dan gaan we weer naar die stokjes en daar zetten we weer op elk stokje een stokje en er moeten zes stokjes zijn 4 5 6 twee lossen en bovenin weer de opening zoeken en daar weer drie stokjes één lossen en drie stokjes en twee lossen en je gaat weer naar je stokjes 1 2 3 4 en twee lossen zit aan de achterkant nu natuurlijk want ik haak niet meer in het rond kijk dit is uh, je mooie blaadje dus toer uh, 4 is hetzelfde als toer 2, en dadelijk komt dit blaadje er weer op maar dan gaan we nog nog verder oefenen dus ik ga er even door dus ik had even het werk gekeerd maar dan moet je niet van een in de war raken of zo en ik pak weer eventjes flink wat wol, zodat ik lekker verder kan. En dan gaan we weer. We hebben al twee lossen gedaan. En dan gaan we weer bovenin zoeken naar die opening. En je zet daar weer een groepje van drie stokjes, één losse en drie stokjes, twee lossen oh ik moet wel drie stokjes doen sorry en met twee lossen dan ga je weer naar je stokjes toe, daar zet je weer op elk stokje een stokje lossen en je gaat meteen weer door met het groepje van 3 stokjes 1 losse 3 stokjes ja dit is de achterkant van je werk maar het komt helemaal mooi dan ga je weer een stokje op de voorgaande stokjes zetten, in totaal weer 6, 3, 4, 5 ja ik had aan een kant 7, 6, dat maakt ook niet echt uit, als je maar wel een stokje op je voorgaande stokje zet je weer een keertje werk kijk eens hoe mooi het is echt leuk om te doen je hebt en afwisseling en het is niet moeilijk het is niet echt dat je zegt oh jee ik uh, blijf uh, maar uithalen of zo nee als je deze eenmaal onder de knie hebt dan uh, ga je gewoon lekker verder en dan is uh, Even kijken, hoewel dat toer 1 was gewoon alleen stokjes. Dan hadden we toer 2. En toer 3 met de grote blaadjes. En toer 4 is weer hetzelfde als toer 2. En dan gaan we nu naar toer 5. En die is weer hetzelfde als toer 3. Nou, en je kan de video natuurlijk ook afspelen. Ik heb nu twee kleurtjes. Dus het is ook wel makkelijk. en met twee toeren het lijkt heel moeilijk maar hij is niet moeilijk 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 oh ja hier had ik die zijkant dus hier moet ik nog een stokje opsteken opzetten 2 lossen en dan gaan we weer beginnen even goed garen pakken omslaan, dan gaan we weer die laatste stokje niet hierin maar aan deze kant onderin insteken en dan ga je drie stokjes opzetten 1, 2, 3, in die opening weer 3, 1, 2, 3, 1 lossen en weer in die opening drie stokjes dan ga je meteen door naar dit stokje dus dit laatste stokje daar zet je weer, daar ga je onderdoor en dan ga je 3 stokjes inzetten en weer twee losse dan weer zes stokjes elk stokje op het volgaande stokje. twee, Drie. Vier. Vijf. Zes. twee lossen. drie stokjes in die waaier of in het laatste of ja in het middelste stokje dan weer drie stokjes een losse, drie stokjes en dan weer onder dit stokje, oh, ik moet natuurlijk wel even omslaan, drie stokjes En twee losse. Zes stokjes. Een, 4, 5, 6, 2 lossen, en ik zal er nog 1 mee doen. Want ja, je kan dadelijk gewoon de video opnieuw afspelen als je nog een keer wilt kijken. Opening nog drie stokjes. Één, twee. Een één losse. En weer drie stokjes. En onder het stokje van de voorgaande toer door en ook weer 3. Dus als je tot 3 kan tellen: 1, 2. Als je tot 3 kan tellen, dan kan je deze steek maken. En zeker ook als je stokjes kan haken en al een beetje op weg bent. Nou, het is niet moeilijk. Ik laat nog even het voorbeeldje zien. Um, ja ik ga hier een tas van maken maar dan moet ik hem ook voeren en zo dus ja dan haak of dan uh, naai ik er nog een uh, met voeringstof of met een katoentje nog een uh, binnentasje in en dan uh, ja dan een hengsel eraan en dan heb ik een nieuwe tas nou, ik zou zeggen dankjewel voor het kijken graag duim omhoog als je deze video leuk vindt en uh, abonneer hier op mijn foto klikken en bedankt voor het kijken en tot de volgende video!